Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het super leuk doen. We gaan knutselen en we gaan een mooie vlinder knutselen die je op je muur kan hangen in je kamer. Het staat super mooi. Wat heb je nodig? Natuurlijk ijstokjes. Een voorbeeld van, de, van internet. Een lijnpistool met voldoende lijn. Een snoerstak en een potlood. En een veiligheidsbril voor de stukjes die te We gaan beginnen met uh, de stokjes op maat knippen. Dat doen we met een potlood. Dan uh, zet je ze naast de lijn en dan trek je een streepje waar het weer gevouwen wordt en je knipt moet. Ik knip ook de zijkant, de bolle stukjes erop. Ik ga nu de laatste erin doen. Dan zijn we helemaal klaar. 3, 2, 1. Klaar. Ik, heb hem er, ik ga hem nu eraf halen. En dan ga ik hem zo meteen spuiten in het zwart. Want dan vind ik het mooi voor ook met deze, dan kan ik hem samen in mijn kaam hangen. Spuiten met een zwarte spuit, Weet dus jij mag een andere kleur kiezen, maar ik doe deze. En dan gaan we, heb ik hier zo, ik sta hier dus een buiten, dat is wat beter. Wauw! Eruit te zien, dit duurt toch wel even. We moeten twee keer of één keer even en lang wachten. Uh, spuiten. En um, dit is hem dus uh, laten. Als die klaar is, dan ga ik ze mooi in mijn kamer hangen. Ciao!